Ik ben Erik, partner bij Botman's Partners. Ik leid het team hier in Antwerpen. En daarnaast sta ik bij bedrijfsleiders en CEO's om werving- en selectieproblematieken met hen te bespreken. Botman's Partners is gespecialiseerd in werving en selectie, met andere woorden het aantrekken van talent voor bedrijven. En anderzijds in talentontwikkeling betekent het behoud of retentie van talent. Voor mij is Motman zijn Partners um, uw, uw ideale recruteringspartner die ja. tijd investeert in het begrijpen van de klant, uh, het doorgronden van de klant, om echt alleen maar op die manier de perfecte match te kunnen maken. En dat is wat wij doen. Mijn passies zijn enerzijds golf en anderzijds ja, met mensen bezig zijn, werving en selectie, HR, bedrijfsleiders, CEO's ondersteunen in hun beheer van talent. Golf is echt iets van, ja, je, je raakt niet uitgeleerd. En dat is net hetzelfde met talent. Ook mensen leren hun talenten ontdekken. Want vaak komen wij mensen tegen die hun talenten eigenlijk niet goed in kaart kunnen brengen. Erik is um, een heel aangename collega. Ook waar je altijd bij terecht kunt. Dingen afstemmen, um, samen zoeken naar creatieve oplossingen. Daar is Erik ook heel sterk in. Um, en ook iemand waar ik nog heel veel van kan leren. Erik is een heel gedreven, dynamisch persoon. Um, ook uh, op vlak van werk wil hij altijd uh, streven naar perfectie en uh, gaat hem er ook altijd 100% voor. Hij is niet voor niks ook een fervente golfer, want daar kan hem ook heel veel energie en focus in kwijt. Ja, dat is echt iets voor Erik. Ik denk dat je voor golf ook heel erg focus moet zijn. En dat is ook wel iets wat ik heel erg herken bij Erik als persoon. Uh, ook in zijn samenwerking. Ja, echt de focus on point, uh, to the point kunnen zijn. Die elementen denk ik dat er wel heel sterk naar voorkomen. Mijn droom is om Motma's en Partners als een waardevolle speler hier in de Antwerpse regio neer te zetten en daar denk ik dat wij echt wel het verschil maken.